Ik woon nog niet zo heel lang uh, in Kalareiland, nu uh, 2,5 jaar. Uh, het is wel gezellig, je bent uh, zo in de stad. Als ik nu aan gezondheid denk, dan denk ik toch wel aan, uh, aan gezonde voeding. Er is zo'n gezegde, als je elke dag een appel uh, eet, dan hoef je niet naar de dokter. Ja, ik ben het neefje van Samja. Ik probeer echt mijn kinderen appels te laten eten. <laughs> Superleuke vrouw, ze kan alles. komt Salam, hoi mama. Alles goed? Ik heb uh, een moeder, die woont niet zo heel ver hier vandaan. En uh, ik, ik probeer wel uh, ja, wanneer ik kan toch uh, langs te gaan en te kijken wat ze nodig heeft. Mama, uh, ik kom straks uh, langs om uh, voor jou te gaan stemmen. Ja, ik denk zeker dat dat, uh, dat sociale, dat dat ook heel belangrijk is. Ja, ik, ik denk dat mensen hier elkaar uh, meer kennen dan in een wijk met... Uh... Alleen flats. Yes, we zijn er. Dit is wel echt een hele leuke buurt hoor. Ja, hele leuke buren die ook uh, ja, af en toe een praatje maken. Af en toe vragen hoe het gaat. Assalamualikum. Hoi, maman. Gaat het goed? Alles goed? Ik ga Linda? Kies Kiesemachting. Gaat het goed? Wat vind ik? Gaat het goed? Yes, let's go. <laughs> En dit was hier in Kanaleiland langs het kanaal. Lekker buiten, heerlijk. Ja, dit was een onderzoek van uh, Labyrinth, het is een onderzoeksbureau. En die hebben uh, een onderzoek uitgevoerd naar digitaal gezond Kanaleiland. En uh, nou ja, daar zochten ze mensen uit de buurt van Kanaleiland uh, die de apps uh, konden testen. Yes, het is gelukt. Ik heb ook een souvenir dit jaar. Dat je gewoon snel en op elk moment die informatie hier kan vinden. Er ja, is een buurtcentrum en uh, wat leuk is om te vertellen is dat hier elke dinsdagavond uh, voor de buurt wordt gekookt. En hier heeft de gemeente een, uh, een sportfaciliteit uh, gemaakt. Ik voel me gezond, uh, ik, ik merk wel dat gezond uh, ook meer is dan alleen je lichaam. Ook tussen je oren moet je gezond blijven. Ja, voor jezelf kiezen. Dus dat je behalve voor anderen zorgt, eigenlijk ook voor jezelf goed moet zorgen.